Ik ben Wendy Gutters, ik ben moeder, ik ben raadslid, ondernemer. Ik woon al vele jaren heel gelukkig in de Benedenstad. De wijk Benedenstad is voor mij ook een stukje historie. Ik ben geboren en getogen in het centrum en de Benedenstad. Dus het is voor mij heel erg vertrouwd. En wat vind ik er ook heel prettig, het is een dorp in de stad. Niet alleen omdat ik er geboren en getogen ben, maar ook omdat ik, het is een soort van Nijmeegs chauvinisme wat er in mij leeft. Het zit in mijn hart, het zit in, het zit in mijn lijf, uh, het is mijn verleden. En het is natuurlijk ook een geweldig leuke stad om te wonen en trots op te zijn. Het is voor mij niet zozeer de studentenstad uh, als waar iedereen het over heeft. Want Nijmegen is natuurlijk veel meer. De karakterisering van Nijmegen zit naar mijn ideeën. Ook wel een beetje in het feit dat we op die grens zitten tussen dat midden van Nederland dat, hè, en, en, en, en dat, dat zuidelijke. Dus we hebben en toch ook wel dat burgondische karakter. en Dat vind ik wel heel erg karakteriserend voor Nijmegen. Het feit dat we eigenlijk wel altijd op zoek zijn naar een mooie balans in de stad. Er wordt gekeken um, naar wat goed is voor de lagere inkomen, maar er wordt ook wel rekening gehouden met de hogere inkomen. Als je Nijmegen ziet vanuit Arnhem, en dan moet je Arnhem achter je houden natuurlijk. En, en je, gaat, je gaat Nijmegen in, dan zie je dat totale plaatje van he, de, de, de Waalsprong, Lent, Oosterhout, al die nieuwbouw. En dan komt die geweldige Waal met die neven, nevengul en drie bruggen. Ja, dat is geweldig. Weer vrijheid en ook voor een heleboel mensen weer rust. Want daar waar de een rust ervaart in coronatijd, heeft de andere juist heel erg druk. Vooral een... Goede balans als het gaat om uh, bereikbaarheid, als het gaat om uh, wonen werken, als het gaat uh, over het, het algemene leven in Nijmegen. Want dat is natuurlijk de uitdaging van de stad. Hè? Zoveel mensen, zoveel wensen, zoveel mensen, zoveel gewoonten. Um, um, ja, economie is belangrijk voor de stad. Dus ik gun Nijmegen een zo goed mogelijke balans dat ik nog graag zou willen benadrukken hoe trots we mogen zijn op deze stad en um, um, natuurlijk moeten we uh, uh, hoort het erbij dat we allemaal wel eens mopperen en binnen politiek hoor je ook veel gemopper maar ik denk dat we heel trots mogen zijn op onze stad ik wil met jou in Nijmegen zijn samen met jou in deze stad samen Yeah.